Guido, hun zit de laatste twee. Er zit iemand buiten mijn huis. Hij is binnen. Fuck. Ik heb hem. Genokt. Hij kruipt. Lekker. Ik kom bij je naar binnen. Laat maar kijken. Oké, laat me maar niet kijken. Er is ook nog één. Niet kijken. Hij komt sowieso naar binnen ik heb geen kogels meer. Pas op. Nee, nee fuck. Fucking teringhond Ja, ik heb hem. Toen jij doodging. Oh ja, dat heeft hem moeite volgens mij niet. Ja, een motor heeft geen ja. Ah, lekker dan. Ik haat motors in deze game echt. Achter mij, voor mij, achter mij, overal. Kutkind, krijg je wel. Laat me alsjeblieft een medkit gebruiken. Ik wil hem killen. Alsjeblieft. Alsjeblieft. En een painkiller. Alsjeblieft, ik wil hem gewoon killen, het boeit me niet als ik dood ga. Hij moet dood. Ah, geluid! En ik blijf gewoon staan en ik leef. Oh mijn god, voor Dan ga, gaat het nut van je... Nee! Nee! nee! <laughs> nou, ik kon ze niet. Nou. Hij is hier! Oké, okay, ik mis alles. <laughs> ik heb hem. Hij is daar. Ja, ik, heb, ik heb geen ammo meer. Wij gaan ze bevechten vanaf hier! Rennen in het huis! Gewoon in het huis rennen, gewoon erin! Op het dak, op het dak! Oh daar zit er ook een! Wat? Hij heeft me! Ik zeg al we je gewoon moeten rennen want hij kan je waarschijnlijk... Ja hij ziet je, hij ziet je! Rennen, rennen, rennen! Ja, te oh, ik zie mensen, twee, twee mensen, twee anderen. Ik hoor volgens mij iets rijden. Ja, we zitten echt totaal niet in de zeef. Oh wat? We zitten gewoon in een zeef. Hoe? Ja, heb je deur oh. ook gewoon... Oh! Jezus, ben jij dat? Jezus. <laughs> is erg op dood of niet? Ja, het klonk echt naast me omdat ik langs je liep. Ik zweer het Ah, tyfus, tyfus, ja. tyfus, stering, tyfus. Ik wist het. Ik wou net zeggen, ik zweer dat ze zijn close. Ja, ze dat, zijn dacht op de dat dacht ik ook al. Oh ja, ja, hier, twee, twee, twee. twee oh, ik zie ze in het gras Ja, homo's. Oh, Oké, okay, Oh, ja. Oh, <laughs> dat dacht ik dus al. <laughs> een paar smokes in het huis boeit niet. Oei. Gewoon de smokes. Wij zijn Hans Klok. We zijn nu foetsie. Nou, we, we kunnen het nu eigenlijk wel naar een ander huisje voeren, dat we in de cirkel zitten. Ja, doe dat, doe dat. Dat is slim. We gaan op dit huisje. Dit heeft een dak. De grote verdwijntruken. <laughs> dus ik heb echt geen idee waar ze nu ja, zijn. Ja, misschien dachten ze het... Oh, ik zie ze li helemaal links. Helemaal links. Uh, 150 ongeveer. Heb jij al een medkit of niet? Uh, ja, ik had er al een. Oh, ik had er ja. net twee. Oh, hier liggen. Bruh. <laughs> <laughs> ik heb er één, pak jij die andere maar. Oh! Zie ik daar iemand? Of is het... dat is een boom? Hey, hoe is het? Oh, ik dacht ook dat het iemand was, maar het is een boom. Voor. <laughs> ja, ik schrok Het is dood. donker. Oh, ik zie iemand. Oh, Jesus. Alle gas. Ik zie nog niemand ja hij is echt heel ver. Volgende cirkel. We, we zitten safe. Oh mijn god. We kunnen hier nog twee minuten lang <laughs> zien. You know our tactic? En de smoke. Oh, de the smoke, <laughs> smoke pop, you run. Run, run, run, run, run. Pop. Oké, okay, run. Ja, links, links, links, links, links. Ik zie hem niet. Oh ja, Captain. ja. Nee, hij sterft, hij is dood. Hij is dood. Is hij nou gestorven of ligt hij daar? Ik weet hij niet. Hij ligt daar. Ik ben neer. Hij zit achter die boom. Pas op. Hij gaat sowieso dood. Hij is dood, hij is dood. vijf minuten, nu, nu, nu, nu. nu. Snel. Ja, <laughs> Waarom stond ik niet op? Oh, fuck, fuck, fuck, fuck, zigzag. Zigzaggy. Ah, shit. Net in mijn kop. Guido, hun zijn de laatste twee. Nee, Eén. nee. <laughs> ik ben bang, we gaan, we gaan dit soort verhalen. <laughs> ja, ik heb geen hel, wat is ik? Ja, en ik heb geen één. Een... Oké, okay, ik zie een boom daar, die zit in de safe zone. Eén boom. Dus we kruipen richting de boom. Kruip, kruip, sneller kruipen, shift. <laughs> Volgens mij kruip je dan niet echt sneller. <laughs> we moeten gaan rennen, wij zitten safe. Ja, ik zie ze rennen. Ik oh, ben gesniped. Ja, ja. ja, ik zie ze ook rennen. Het is over. Jij moet het doen en dat gaat niet lukken. <laughs> ziet hij me, ziet hij me. Hij ziet me niet. Nee, echt. Ja, Maar je gaat dood door de cirkel, dus ja. Ik ja, uh, Let's go. Let's go. Ja, hij Jum. heeft een mini-veer, dat ding is echt heel goed. Ze missen, oh fuck, ze missen niet. Lig, lig, lig. Oh fuck. Oh, wat hij zat achter je? Hij zat gewoon achter je. Echt? Volgens mij. Ja, ik hoorde kaarden schoten in de boom achter je. Ik weet niet of ze zijn oh, tweede.